Doei! Ja. <middels> Wij zijn de familie van mij! Papa, mama, Berber en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie van mij! Wauw. Gaan we even wachten op Abdi. Gaan we zwijnen Abdi. Hoi! kom maar wat gaan we doen ja wat gaan we doen brian berbalen weet je al wat we daarna gaan doen ja kom maar op welke speeltuin wil jij dan? En waar is die? Kun jij mij die aanwijzen dan? Nou, eerst gaan we werp halen. Ja, maar dan moeten we eerst oversteken. Is hier van alles. Wat ga je hier altijd doen? Ga je hier rennen? Kijk maar uit als het niet valt hè alsjeblieft. Yep, yep. Yes. Dus laten jullie maar eens aan oma en opa zien hoe goed jullie kunnen glijden. Opa. Oh, de wow. Nog één keer dan. Nog één keer, dan gaat er wel van de tas doen. Goed zo, tasjong. Boop. Hier ben ik. Wat vind je in die keitjes? Wow, vind je dat leuk Berber? Kom, ga naar huis. Ja, Brian heeft al gegeten. Berber. Zo, we zijn weer thuis. Hey zus. Hallo. Ja, we zijn weer thuis. Jij wilt de vlog afsluiten? Oh. Afsluiten. Okay. Zeg maar dag zeg maar. Oké. Okay. Zeg jij nog even dag Brian? Nee. Zeg even voor iedereen. En jij dan? Zeg jij nog even gedag Berber? Tot de volgende.